Hé, hey Joyce. Oh, Joyce. Kijk eens, Joyce. Kijk eens, Joyce. Oh, Roosje. Ga je trappen, Joyce? Oh, Roosje. Hé, hey, Annabel. Hé, hey, Annabel. Hé. Hey. Oh, wat glibberig. Wat glibberig, Annabel. Hé, hey, Blackjack. Kijk eens, Blackjack. Oh, Blackjack. Kom bij Joyce! Ho, Joyce! Hé, Joyce! Kijk eens, Joyce! Ho, Joyce! Je mag ze allebei, Joyce! Oh, nu heeft de ander wel erin. Ja, dat gebeurt altijd bij jou. Kom maar, Joyce! Hé, Roosje! Hé, hey Roosje! Hé, hey Blackjack! Kom maar Joyce! Kijk eens, Joyce! Het hooi is een beetje nat geworden, Joyce! Het heeft nauwelijks nou ook eens geregend. Appeloesjes! Hé, hey, Black Jack! Kijk eens, Black Jack! Je hebt een vieze wang! Hé, hey, Roosje! Hé, hey, Roosje! Kijk eens, Roosje! Met lovenal. Hé, hey Joyce. Nou, Annabel, jij mag die. Dan is de andere voor Joyce. Kijk eens, Joyce. Moet ik uitkijken dat Black Jack niet moeilijk gaat doen. Hé, hey Black Jack. Jij wil ook een wortel, natuurlijk. Nou, die heeft niet zoveel loof. Oh, Black Jack. Hé, hey Annabel. Hé hey Annabel. Hé, hey Annabel.